Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken in deze video naar een veegpuls. Wat is een veegpuls? Een veegpuls is eigenlijk gewoon een signaaltje wat door je systeem heen gestuurd wordt en bijvoorbeeld de verlichting uitzet of andere apparaten. En een veegpuls wordt vaak gebruikt in bedrijfspanden om de verlichting bijvoorbeeld uit te schakelen. Dan zenden ze om bijvoorbeeld 9 uur s avonds... Een signaaltje door het pand heen en alle verlichting die dan nog aan is, die gaat dan uit. Het kan natuurlijk zijn dat er een medewerker middags vergeet om de verlichting uit te zetten. En het zou zonde zijn als de verlichting blijft branden, uh, heel de avond en de nacht, terwijl het helemaal niet nodig is. Ja, daarvoor gebruiken ze zo'n veegpuls. Uh, je kan natuurlijk nog meerdere systemen aankoppelen. Maar vandaag wil ik met jullie gaan kijken hoe je zo'n veegpuls in Homey kan maken. Dus laten we eens naar de flow editor toe gaan. We zijn hier in de flow editor en ik zal er dus eens een flow bij pakken. We gaan eventjes met de flow van de verlichting beginnen. Ik heb dit stukje wat ik nu selecteer al een keer gemaakt en uitgelegd in een andere video. Dus heb je die nog niet gezien. Kijk dan even hierboven bij het linkje, dan kan je die nog eventjes kijken. Vandaag wil ik dus gaan kijken naar de veegpuls. En die zien we hieronder, dat zijn die twee kaarten. Um, als eerste voegen we een kaart toe, deze flow is gestart met een tekst tag. Met deze kaart kan je uh, de flow starten op basis van een tekst tag. En daar koppel je een logica variabele aan, is precies. Dus de kaart, de logica kaart, uh, is precies voeg je hier toe. In het eerste vakje vul je dan de startwaarde in. En de startwaarde tag is de tag die bij de alskaart hoort. En nu ik met mijn pijl erop sta, zie je ook dat de alskaart blauw op ligt. En het tagje in de uh, alskaart die ligt blauw op. Dus zo weet je dat die daarbij hoort. En dan zie je hier veegpulsavond. Dat is een tag die ik zelf gemaakt heb. En dat kan je dus hier doen bij variabelen. Hier zie je ook mijn twee variabelen uh, Dus dan klik je hier op nieuwe variabelen. Maak je een tekstvariabele aan. Uh, die kan je een naam geven en dan een waarde. Klik je op opslaan. En dan wordt jouw variabele gemaakt. En dan kan je hem hier toevoegen. Dat kan je doen door hier op het tekstje te klikken. En dan zoek je jouw variabelen op en dan kan je hem toevoegen. Als je dat gedaan hebt dan kan je aan deze logica kaart de kaarten koppelen van de systemen die je uit wil hebben of aan wil hebben en als je die allemaal gekoppeld hebt kan je je flow opslaan en dan kan je een nieuwe flow aanmaken en dat is de flow veegpuls. Bij deze flow uh, Maak je dus de, de daadwerkelijke veegpuls. Je voegt de datum- en tijdkaart de tijd is in. Dan geef je een tijd op wanneer je wil dat de veegpuls uh, geactiveerd wordt. En daar koppel je de flowkaart uh, Start Flow met uh, Tekstkaart. Voeg je daartoe. Ik zal even kijken. Dus dan voeg je deze kaart toe. Start de flow met tekst. Nou, als je die toevoegt, dan kan je de flow selecteren welke je wil starten. En dan als waarde voeg je daar weer de, uh, de tag in van jouw veegpuls. Nou, als je dat gedaan hebt, kan je je flow opslaan en dan wordt op de tijd dat uh, je hier hebt opgegeven, wordt de flow gestart... Uh, met, met de veegpuls. Nou, wil je hier nou meerdere flows aankoppelen dan kan je dat het beste doen door deze kaart gewoon te kopiëren. Ik deed nu uh, ctrl Ctrl+V. Dan voeg je nog een wachtkaart toe. Die plaats je hier voor. De eerste kaart die koppel je aan de wachtkaart en de wachtkaart koppel je weer aan de tweede kaart. Geef je ongeveer 5 seconden wachttijd en dan vul je hier weer de flow in welke je dan geschakeld wil hebben. Uh, die 5 seconden uh, wachttijd die voegen we toe om Homie eventjes de tijd te geven om de eerste flow die die start uh, te verwerken, uh, om alle signalen te versturen. Alle apparaten uit te schakelen. En dan na, na 5 seconden zal hij de volgende flow starten en daar alles weer uitzetten. Nou, als je zo alle flows gekoppeld hebt, dan uh, kan je hem opslaan. Voor mij hoeft dat niet. Dus ik haal hem nu eventjes weg. Ja, zo maak je dus een uh, veegpuls in Homey. Dus daarmee kan je ervoor zorgen dat uh, de verlichting uitgaat. Wat er ook gebeurt, om die tijd zal de verlichting uh, gewoon uitgaan. Dus mocht je een keer op de bank in slaap zakken, de verlichting zal gewoon netjes uitgaan en je zal ochtends in het donker wakker worden. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, laat ze even hieronder achter in de reacties of kom in de homie Cornelissen Facebookgroep en dan kan je daar je vragen achterlaten. En dan kan een van de leden hem beantwoorden of ik beantwoord hem zelf. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video en vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te klikken. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.